Hoi allemaal, ik sta hier bij de Warmusierskade nummer 25 in Gouda. Zoals je misschien wel weet is de Warmusierskade heel centraal gelegen, dicht bij het treinstation en dicht bij het centrum. En wij krijgen hier toch binnenkort een woning in de verkoop, namelijk deze, nummer 25. En Wat maakt deze woning nou zo bijzonder ten opzichte van de andere woningen die ook te koop staan? Nou, dat zal ik je eens even laten zien. Uh, deze woning is altijd uh, netjes onderhouden, altijd heel goed bijgehouden door de, door de eigenaren. Nee. Uh.